Zo, so, vandaag zijn we in het gezellige Assen, waar we Esmee Siebring gaan ontmoeten. Ik ben benieuwd naar haar werkzaamheden, zo, so let's go. Hey Stefan, welkom. Hey Esmee, daar ben je al. Yes, je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, welkom in Assen. Ja, dankjewel, hoe is het? Lekker. Yes. Kijk, eens stoel van jou. Dankjewel. Stoel voor mij. Zitten we dan? Ja, lekker. Hey, dankjewel voor de koffie, uh, allereerst. Ja, graag gedaan. Leuk om hier te zijn bij uh, de meest noordelijke locatie van Bouvema, ja. eigenlijk wel, in Assen. Ja. Wat doen jullie hier zo wel als mee? Wij zijn de grootste garantiedienstverlener in Nederland. We ontzorgen kleine en grote mobiliteitsbedrijven. En dat doen we eigenlijk door gestandaardiseerde en maatwerkoplossingen te bieden. Okay. Eigenlijk kun je zeggen dat het hele garantie- en claimproces uit handen nemen. En ook de communicatie met de consument, die neemt mij ook over. Oké, okay, dat is heel veel. Ja, zeker. Ja. En wat doe jij zoal op deze locatie? Ik ben begonnen als marketeer. En ik ben uh, reeds gestart in een nieuwe functie, namelijk in de functie van projectmanager. En daarbij organiseer ik en coördineer ik projecten breed in de organisatie. Uh, je kunt denken aan productontwikkeling, maar ook aan verschillende klanttrajecten. Het is eigenlijk een functie die veel beter bij mijn persoonlijke leerdoelen past en daar ben ik super blij mee. Ja, mooi. Kan je je ei helemaal in kwijt. Ja, absoluut. Hoe draagt dat jullie hier een Assen doen bij aan de missie van Bovémis? De missie van Bovémis sluit naadloos aan bij de missie van Autotrust, namelijk om ontzorgen van autobedrijven en een volwaardige partner zijn op de weg naar een tevreden klant. Oké. Okay. En met hoeveel mensen doen jullie dat? dat? Doen we met een klein team van 25 man. 25 man. En wat kenmerkt deze organisatie hier zo in dan? Nou ja, we zijn hier in het noorden van het land. Uh, Noordelingen staan echt bekend om de nuchterheid. En dat is ook de manier waarop wij te werk gaan. Uh, we denken echt mee met onze klanten en we voorzien hen van oprechte adviezen. Oké, okay. tof. Dan nog één laatste vraag eens mee. Wat maakt het zo tof om voor Autotrust en mij te werken? Nou, dat geldt eigenlijk voor zowel mij als Autotrust. Collega's zijn super vriendelijk en behulpzaam. Mensen zijn echt oprecht geïnteresseerd in elkaar. En daarbij krijg je ook echt de mogelijkheid om je persoonlijk verder te ontwikkelen en door te groeien in de organisatie. Bijvoorbeeld tot de functie waar ik nu in zit. En dat vind ik eigenlijk super tof. Ja, leuk. Ja. Oké, okay, nou, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. En tot ziens. Ja, tot ziens. Zo, dat was hem weer. Assen. Ben jij benieuwd waar wij de volgende en tevens laatste keer naartoe gaan? Houd onze pagina dan in de gaten. Hoi hoi.